Beste luisteraar, welkom bij het gesproken versie van Het is aan ons. Waarom we de kunstenaar in onszelf nodig hebben om de wereld te redden. Ik ben Marlijn over de auteur van het boek. Het is nu eind augustus 2020 en ik ben heel blij dat het boek nu naar de drukker gaat en dat ik het aan jou kan voorlezen. Voor we beginnen wil ik je aanmoedigen om vooral ideeën en gedachten die bij je opkomen op te schrijven. En niet te aarzelen ze met me te delen. Boek is geen eindpunt, maar een station. Onderweg. Kom aan boord. Laten we beginnen. Proloog. Bosnië. In 1996 ging ik.